Ik ben Fruk van der Meer. Ik ben commercieel directeur bij GTRU Logistics. Getru houdt zich voornamelijk met geconditioneerd vervoer bezig. Wij vervoeren hoofdzakelijk bloemen, planten, groente en fruit. Wij hebben destijds voor Ticum gekozen omdat wij vonden dat die goed aansloot bij onze vragen en de vragen van onze klanten. De voordelen van het gebruik van telematica zijn voor ons het volgen van onze auto's door geheel Europa heen. Waardoor we kunnen zien met welke spullen ze vervoerd worden. We hebben dus te maken met bloemen die we vervoeren tussen de plus 4 en plus 6. En we hebben te maken met planten bijvoorbeeld die vervoerd worden tussen de 16 en 18 graden. En om dat te kunnen blijven volgen hebben we dus telematica nodig. Informatie die we nu over beschikken kunnen we snel of naar de klant toe of naar de een rapport overleggen.